BMO is zeg maar dat je uh, iets gaat organiseren of iets gaat doen, waardoor uh, de wereld wat ja, mooier wordt. Een uh, project waarin je zelf kan kiezen uh, wat je wilt doen, hoe je het wilt doen, met wie je het wilt doen. Ik denk dat het BMO een mogelijkheid is om iets aan jezelf te doen, maar ook zeker een steentje bij te dragen aan de wereld om je heen. Het is een keuze en je maakt de wereld een beetje beter. Um, ons doel was, ja wij hebben het project De Buurtborrel. En ons doel was uh, om eigenlijk de buurt wat dichter bij elkaar te brengen. Een denktank is uh, eigenlijk een soort van groep waarmee je uh, ja, ideeën bedenkt om uh, het BMO bekender, uh, zichtbaarder te maken. We hebben ons ook georganiseerd op basisscholen. We hebben een loterij georganiseerd, we hebben een bingo georganiseerd op een, een bejaardenshuis. Vorig jaar was ons doel om eigenlijk te zorgen dat de zonnepanelen tot het aan de gang zou komen. We wisten natuurlijk dat het niet meteen, tot de zonnepanelen niet meteen op zouden zitten. Het is gewoon ook dat je uh, onbewust zoveel dingen leert. Samenwerken, organiseren, uh, vooral plannen. Ik heb ook heel erg, Ik heb ook heel erg geleerd om uh, beter naar andermans ideeën te luisteren. Achteraf hadden we dan een, een gesprek van goh, waar hebben we er nou van geleerd en waar hebben we goed gedaan, wat kan beter. En dan kom je er toch wel achter dat je heel veel geleerd hebt zonder dat je het eigenlijk wist. We hebben 7000 ongeveer ingezameld. En toen ik het getal zag van hoeveel we uiteindelijk hadden opgehaald, gaf het me wel een kick. We hebben de school al aan de gang gekregen om erover na te denken. Ja, ik vond, ik vond het heel leuk om te organiseren. We hebben het nu drie jaar georganiseerd. Je leert ook nieuwe mensen kennen zeg maar via school, nieuwe leraar, nieuwe docenten. En daardoor krijg je wel een beetje een vertrouwelijk gevoel bij de school. Het is leuk om op een andere manier met school bezig te zijn. Ja, ik heb echt heel veel plezier in. Ik vind ook de Bank is echt een leuke groep. Ja, je hoeft niet per se in de schoolbank te zitten om iets te leren. Je moet gewoon dingen proberen. Je ziet vanzelf wel of het lukt. Je ziet vanzelf wel of het iets wordt. Je ziet vanzelf wel of je er iets aan hebt. Maar als jij een doel voor ogen hebt, dan moet je het gewoon doen. Het was gewoon niet echt een vraag van wil je doen, maar het was gewoon wanneer kunnen we beginnen. Ben je maatschappelijk ondernemen? Precies.